En hallo mensen van J-Movies, en ik ben hier samen met Nick en ja, Bertie. Nick. wie Dat weet ik ook niet. <laughs> en uh, wij gaan hier een opdracht doen? Nou, Dan moeten we even een uh, ingetikt uit willen of zo hoe we erin komen. Maar het is daar wel van dus, uh, in Ja, inderdaad. Waarschijnlijk en, uh, wel. Dit is een uh, van de nieuwe leden van Doe het niet. Yes. En wij zitten nu te wachten op uh, mensen. Daarom, ja, er zijn er mensen drugs aan het dealen. Smokkeren hoor, uh, Ja, want anders. Uh, ja, ik zie iets dat en dan hebben we lief niet. Maar we wachten en jullie zien het. We kunnen er misschien wel op het dak beuren, maar Dat willen ja. we zien ja. En je ziet daar aan de wegkant. Daar, daar heb je de de de de politie. mensen die wonen. Daar ja. Daarachter heb je nog een weg. Daar ja. zijn ook mensen die wonen. En hier zijn drugsdieren. Ja. Volgens mij gaat het zo weg. Dus, uh... ja. We zitten nu te kijken om een andere plek van het gebouw. Uh, of daar misschien nog wat is. En uh, die mensen zitten er nog steeds. Je moet zo erg aan in de karren is niet gelukt, we wouden net op gaan kijken, we hadden zijn hek klimmen, maar toen kwam zo'n man en hij zei heel snel wegwezen en zo, die werd echt boos. Oké, okay, we hebben misschien een probleempje hier hoor, misschien wel een ja. um, We kunnen dit gebaan het, nee. um, want... nee, Er zijn gewoon te veel mensen aan deze kant, de kant. en daar zijn niet drugstieders en daar verderop dan zit de man en die houdt ons waarschijnlijk in de gaten als we weer daar overheen willen klippen. Dus of we gaan nu een ander gebouw zoeken of we staan het hier Ja, ik zou een ander gebouw zoeken, want dan een video en dan gaan ze... Ja, gaan we een ander gebouw... We uh... gaan ze jou Oké, okay. we... Okay, we hebben een uh, ander plan. Uh, we gaan naar Uggelen. En dan gaan we via de bus. We hebben nu onze fietsen hier neergezet. En dan gaan we met de bus gaan wij naar Uggelen uh, toe. Nu, dan... Uh... Zie ik hier zo meteen weer. Fuck man. Fucking Bentley is zojuist opgepakt door de politie. Of door de beveiliging. Bentley die sprong op de spoor. Om te hij zit om, hè? Maar nu We is hebben die, hem gewaarschuwd. Nu, nu is hij aangehouden door twee politie en nu worden zijn ouders gebeld. Want hij kon zich niet legitimeren. Nope, hij heeft een probleem. Hij heeft een fucking ja, harde... Wij doen. zeiden al zo, ja, moet je niet doen. En toen zei je, Jezus wordt opgepakt. Want er liepen twee mensen, maar ik dacht, dat doen ze niet? Ze gaan alleen aanspreken. Dat zijn aanspreken. echt een van de dingen die ik nooit zou doen. Maar die, die zei, als opdracht. Nee, maar dus nu, toen, uh, nu staan er twee mannen bij hem. Hij, uh, die worden, nu worden zijn ouders gebeld door, ja, door die mannen. En, ja. Kut Dat is wel kut. Nou, waar houden jullie op de hoogte? Nou, we hebben een probleempje. ben die moet nu ja. naar huis. Dus we kunnen de opdracht niet verder zetten. Vonden jullie deze video leuk? Geef dan een blauw duimpje. Dan moet je zeker doen als je bij steunt. En we gaan het nog wel een keer proberen. Zeker. In ieder geval, okay, okay. later.